Van harte welkom allemaal op mijn YouTube-channel. Mijn naam is Risa Seferino. En in deze video gaan we het hebben over wat je nou moet doen als je verdwaald bent. Vergeet me voor de kwaliteit van deze video. Um, mijn houder waar ik meestal al mijn uh, dingen inzet, die is kapot. Maar dat weerhoudt mij niet om deze video te maken. Want ik wil gewoon een aantal dingen met je bespreken vandaag. En vandaag gaan we het hebben over wat je nou moet doen als je verdwaald bent in het manifestatieproces. Ben je hier voor het eerst, vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken. En je toe te voegen aan de YouTube Manifesto Community, dat vind ik gezellig, dat vind ik leuk, maar het geeft je ook gelijk de mogelijkheid om alle verdere spirituele hulpstukken die ik voor jou ga uploaden, om je te helpen, je doelen te manifesteren en dus te bereiken, uh, daar een notificatie van te krijgen. Dus vergeet die natuurlijk niet aan te zetten. Vind je het interessante content, klik dan op like. Degene die het meeste like krijgt, dan zorg ik ervoor dat er meer content op gecreëerd wordt. En vergeet natuurlijk niet om naar mijn YouTube uh, bla, vergeet natuurlijk niet om naar mijn Instagram te gaan @eliseferrino. Daar deel ik namelijk hulpstukken die ik niet op mijn YouTube channel deel, en dat geeft me dan de mogelijkheid om je meer hulpstukken te geven. In deze video wil ik het met je hebben over wat je nou moet doen als je verdwaald bent. En wat betekent het nou om verdwaald te zijn? Ik noem verdwaald zijn altijd in de weerstand staan. Dus als je tegen mij zegt ik ben verdwaald, zeg ik altijd oh maar dan sta je in de weerstand. Wat betekent dat? Dat betekent dat een doel zich wil manifesteren, maar dat je jezelf in de weg zit. En dat komt vaak vanuit controle... Over. Dat betekent dat je dus heel bewust bent gaan werken aan je doelen manifesteren. Je bent aan de kant gegaan, je bent in verbinding gestaan. je hebt heel bewust gewerkt aan jezelf. En in één keer, boom sta je in de weerstand en geloof je er niet meer in dat jouw doelen zich kunnen manifesteren. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is een verhaal wat omhoog komt, het is een leugen die je zo vertelt... En vaak is dat ook de reden waarom je je doelen niet ziet manifesteren. Dus het is heel belangrijk om te leren voor jezelf... sta ik in de weerstand of wil het universum mij iets vertellen. En dat is weer waarom die basis van verbinding terugkomt... en waarom ik altijd hamer op die ochtendpraktijk. En het is gewoon, leer nou eens in verbinding staan. Leer nou eens luisteren naar het universum, wat zij te vertellen hebben. En leer samenwerken... Met het universum. Ik heb een andere video erover gepost waarin ik met je de basis van spiritualiteit heb doorgenomen. Daar in die video heb ik het ook gehad over verbinding. En die link heb ik onderin de notities voor je geplaatst. Dus die video kun je kijken na deze video. Om je op weg te helpen en te begrijpen waarom die verbinding nou zo ontzettend belangrijk is. Om je op weg te helpen en dus duidelijk te krijgen voor jezelf of het nou echt weerstand is, of dat je echt aan het dwalen bent en dus gewoon niet weet wat je aan het doen bent, kun je voor jezelf beginnen door eerst die basis te leggen van wat is het nou echt wat ik moet doen. En de eerste stap daarin is, is ga eens terug naar de basis. Ga gewoon terug naar wat je weet wat werkt. En 9 van de 10 keer is dat gewoon eventjes weer de tijd nemen voor jezelf, eventjes weer pauze nemen, haal je gedachten van het idee af dat het je niet lukt... en kom terug naar wat belangrijk is voor jou. 9 van de 10 keer als ik merk dat ik in de weerstand sta... wat ik dan zelf doe, is ik neem dan pauze, ik ga van social media af... ik focus me meer op mijn gezin, ik ben meer bezig met mijn gezondheid... ik ben meer bezig met mijn partner, we zijn weer filmpjes aan het kijken... ik laat dan mijn bedrijf als het ware op automation lopen... En ik vertrouw erin meer op het proces. Want ik geloof er niet in dat het altijd maar gaat om go, go, go, go, go. Er moet ergens een pauzemoment ingelast worden. En um, ik vind het ook wel heel mooi om dat tijd altijd te noemen en dat ook te nemen. En daar heb ik een video over opgenomen over wat tijd is. En ook die video ga ik in de notities voor je plaatsen. Oké, okay, dus je bent verdwaald en je denkt, oké, okay, ik weet niet wat ik moet doen. Is dit weerstand of is dit gewoon um, iets? Het, het universum die mij tegen mij zegt, hé, hey, weet je wel, je hebt een afslag ergens gemist. Alleen door terug te gaan naar die basis en duidelijk te krijgen voor jezelf wat er op dit moment in je omgeving afspeelt, kun je die beslissing voor jezelf nemen. Je kunt namelijk niet zeggen, ik zit vast en ik maak ergens een fout... Als je uh, niet duidelijk hebt voor jezelf waar je mee bezig bent en wat er om je heen afspeelt. Daar komt die verbinding dus echt bij kijken. Als jij namelijk in verbinding gaat staan met het universum en dus met jezelf. En dat kan heel simpel door gewoon even te mediteren. Al doe je het vijf minuten, al doe je het met vijftien keer diep in- en uitademen. Uh, dat is een one minute meditation. Die heb ik geleerd van Deepak Chopra. Weet je, gewoon... Dat is het. En meer hoef je niet te doen. Zo simpel kan het zijn. Door even terug te komen bij jezelf, jezelf eraan te herinneren dat er niks aan de hand is. Er is niks aan de hand wat jou gaat uh, tegenhouden om je doelen te manifesteren. Het universum die gaat niet om, omwegen, creëren, om ervoor te zorgen dat ze ervoor gaan zorgen dat jouw doelen zich niet kunnen manifesteren. Nee. Nobody is conspiring against you. Je neemt gewoon je tijd, je gaat even in verbinding staan en je luistert even naar jezelf. Wow, ik zie dat ik niet ben waar ik hoort te zijn. Heb ik een afslag gemist? Heb ik ergens de fout gemaakt? Pak er een orakelkaartje op? Wat is er aan de hand? Ben ik een beetje aan het dwalen? Sta ik in de weerstand? Neem deze vragen mee je dagboek in. Even nadenken over wat er op dit moment in je omgeving afspeelt vervolgens ga je voor jezelf afvragen, welke stap kan ik nemen om hieruit te gaan? Het is altijd gaat het om die uitgeleide stap. En een uitgeleide stap is een stap die direct doorkomt vanuit het universum, die je doorkrijgt vanuit je gevoel, die gewoon ineens, bam, dit is wat je moet gaan doen. En rat, daar ga je! En een uitgeleide stap is een misgeleide stap als jij denkt dat je weet wat het is. Want op het moment dat jij denkt dat je weet wat het antwoord is... ben je bezig vanuit de kennis die je al hebt... en dus maak je verbinding met je oude verhaal, met je verleden... en dus ben je aan het doen wat je al deed en kun je alleen maar krijgen wat je al had. Dus je bent verbinding aan het maken met het verleden. En dat wil je niet meer, want de kennis die je in het verleden had... heeft je gebracht tot waar je nu bent, hier in het moment... En je wil juist gebruik gaan maken van die nieuwe kennis, die je gaat helpen alles weer naar een nieuw niveau te tillen. En de enige manier om nieuwe kennis te gaan gebruiken, is door nieuwe kennis te gaan channelen. En die nieuwe kennis channelen komt alleen door vanuit het universum. Dus dat is ook echt gelijk die tweede stap die ik, die ik echt heel belangrijk vind voor jou, is, ah, oké, okay, ik ben verdwaald, maak dat even kenbaar voor jezelf, ben ik aan het dwalen, is er niks aan de hand? Of sta ik in de weerstand, wat is er aan de hand? Dat doe je door je in verbinding te gaan staan. En vervolgens ga je voor jezelf duidelijk krijgen, wat is dan die uitgeleide stap die ik moet nemen. En ik heb een video over uitgeleide stappen opgenomen. En die video ga ik onderin voor je linken, um, zodat je die kunt kijken. Uitgeleide stappen zijn zo belangrijk om te nemen. Want als je een uitgeleide stap voor jezelf neemt, en dus weet, dit is een stap die ik door heb gekregen vanuit het universum, heb je veel meer zelfvertrouwen. Je vertrouwt veel meer op het proces. Je bent niet altijd maar bezig vanuit, ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop dat dit de juiste stap is. Ik, ik, wil, ik wil zeker weten, nee. Je weet gewoon, nee, dit is een stap die ik door heb gekregen vanuit het universum. En ik ga erop vertrouwen dat dit het gewoon is. En dat is wat ik heel graag voor jou wil. Dat je gewoon in overgave kunt leven en van daaruit kunt gaan manifesteren. En als je zoiets hebt van, ik wil veel bewuster gaan manifesteren, Elise. Ik wil echt ervoor zorgen uh, dat ik die duidelijkheid krijg waar ik naar verlang. Neem dan een kijkje bij mijn één op één coaching. Ik kan echt in een korte tijd samen met jou samenwerken en je helpen. je uh, Door dat uh, manifestatieproces heen te bewegen en duidelijk te krijgen voor jezelf. Waar hou je jezelf tegen? Sta je in de weerstand? Wat is er precies aan de hand? En uh, welke stappen moet je daarin nemen? Dat leer ik al mijn coaches en dat kan ik jou ook leren. Dus neem een kijkje uh, in de notities van deze link, uh, in de notities van deze video en dan kunnen we het samen bespreken. De derde stap die ik met je wil bespreken, als je het gevoel hebt dat je een beetje verdwaald bent, is echt super simpel. En dat is gewoon let go. Je hoeft niet altijd te weten wat er om je heen aan de hand is. Het is niet aan jou om alle antwoorden te hebben. Je, moet, je bent niet alwetend. En dat is juist heel goed. Je wil niet alwetend zijn. Je wil niet dat iedereen bij jou komt voor alles. En dat jij een kanaal bent voor alles. En dat mensen vooruitgaan vooruit gaan en dat jij achterblijft. En ik was ook de alwetende kanaal. Vooral omdat ik natuurlijk heel dicht bij het universum in, um, in verbinding Ik ben heel diep in verbinding, dus ik sta heel dicht bij de informatie. En op een gegeven moment was ik een soort ATM-machine. En mensen stuurden me allemaal berichtjes met hun kaartjes en goilies. Wat zegt het universum? En, ik was, en op een gegeven moment had ik echt zoiets van wow, weet je wel, dit is gewoon niet oké. Okay. Ik moet hier echt een grens aangeven. En nu ben ik alleen nog maar een kanaal voor mijn coaches. En dat is alleen maar tijdens de sessies. Want uiteindelijk is de bedoeling dat zij zelf leren om dit voor hunzelf te doen. Want ik wil ook dat wanneer hun vastzitten en dat wanneer jij vastzit... En aan het dwalen bent dat jij tegen jezelf kunt zeggen... Oh, ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat hier de oplossing voor is. En dat is wat ik je leer in een coaching traject. Dus het moment dat je gaat dwalen, niet gelijk denken... Oh, weet je wel, het gaat allemaal fout. Nee, het is niet altijd aan jou om te weten wat de volgende stappen zijn. Dus dat is iets wat ik je echt wil meegeven. Let it go. Let it go. Weet je wel, um, speel een liedje waarvan je echt weet... Oké, okay, weet je, dit liedje brengt me echt in de moed. Die zorgt ervoor dat ik meer in overgave durf te leven. Dat ik meer durf los te laten. En laat het los. Vergeef jezelf voor de fouten die je hebt gemaakt. Uh, focus je op wat belangrijk is in je leven. En let it go. En dat is echt ontzettend belangrijk, omdat... Vaak vanuit schaarsheid, vanuit die angst van... Oh, het gaat me niet lukken. Wat we dan gaan doen is dat we dan juist die focus gaan leggen op... Het lukt me niet. En het moment dat jij de focus legt op... Het lukt me niet, ik ben verdwaald, ik weet het niet. Dat is wat je dan gaat aantrekken. Want we zijn energie. We leven in een uh, quantum field. In alles wat om ons heen aanwezig is. En het moment dat jij verbinding maakt met een bepaalde frequentie... En die frequentie is... Het lukt me niet... Is dat ook die bevestiging die je weer terugkrijgt vanuit het universum? Het lukt er niet. Het lukt er niet. Laten we haar de bevestiging sturen dat het niet lukt. Laten we haar de bevestiging sturen dat het niet lukt. Nee, ik wil dat je bij de bevestiging stuurt dat het wel lukt. Dat ik wel goed onderweg ben. Dat ik kan vertrouwen. En hoe doe je dat? Dat is door te spelen... Met die emoties, door te spelen met hoe je je wil voelen. En dus te werken naar die toekomst die er nog niet is, maar die wel tastbaar te gaan maken al in het lichaam. En dat is natuurlijk hoe je kunt werken met de Law of Assumption. Mijn favoriete wet. Mijn favoriete spirituele wet. En uh, ontzettend belangrijk om ook in te duiken. Oké, okay, dat zijn de drie stappen die ik met je wilde bespreken. Dus een beetje verdwaald is, maak kenbaar voor jezelf. Ben ik verdwaald? Sta ik in de weerstand of is er eigenlijk helemaal niks aan de hand? Maak die verbinding weer gewoon even sterk. Stop eventjes met lopen. Ga even, wow, wat is er aan de hand? Neem een uitgeleide stap en vervolgens let it go. Het is niet aan jou om alles te weten. Dat is echt ontzettend belangrijk voor jou ook om door te nemen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video en dat je het hebt gered tot het, aan het einde... Dat je uh, geduldig bent geweest met de kwaliteit van mijn video. I know, I'm a perfectionist. Wil je samen met mij werken om jouw doelen te bereiken en te manifesteren? Neem dan een kijkje in de notities hieronder in deze video. Uh, je kunt namelijk een 1 op 1 coaching track met mij samen aangaan... waarin ik je help en ondersteun... om te zien hoe je kunt bewegen door het manifestatieproces heen... en natuurlijk daarbij de grootste stappen te nemen in je leven... En natuurlijk die realiteit ook echt tastbaar te gaan maken. Ben je hier voor het eerst, vergeet natuurlijk niet op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de Manifesto Community. Geef deze video ook een like, zo weet je dat je interesse hebt in het onderwerp en zorg ervoor dat er meer content op gecreëerd wordt. Hier in mijn Manifesto Community krijg je natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen, dus in de comment kun je al je vragen kwijt. Ik wens jou een hele fijne reis, ik zie je graag de volgende keer. jullie vaart.